Mensen verdienen aandacht. Het maakt niet uit hoe u verzekerd bent. Bij Hartkliniek nemen wij de tijd voor u. Bij ons hoeft u niet bij te betalen. Luisteren naar uw keuze. Wij weten wat belangrijk is. Wij koesteren uw meest waardevolle bezit. Uw hart. Wij nemen uw zorg. Bij Hartkliniek Flevoland.